Dit ultramoderne kantoorgebouw is een architecturaal uniek pand. Bij het ontwerpen van werden kosten nog moeite gespaard om een aangename en functionele omgeving te creëren voor klanten, zowel als werknemers. Dat er bij het uitwerken van dit concept goed nagedacht werd over praktische aspecten, valt meteen op. Ook in de kantoorruimtes zelf. Doordachte en opvallende lichtpartijen, ergonomisch en strak designmeubilair en inderdaad een zeer bijzondere parketvloer werd gekozen voor de Pinot Gris van Legno. De milde, naturelle kleur van deze rustieke vloer zorgt voor de sfeer en contrasteert buitengewoon mooi met de trendy wit van de muren en de kastenwand. Zijn gezellige warme gloed krijgt de Pinot Gris trouwens door hem lichtjes te roken, maar uiteraard ook door de voortreffelijk afgewerkt en stevig opgevulde knopen die speelt het vloeroppervlak decoreren en het parket karakter geven. De toplaag van dit meerlagenparket wordt bij de productie licht geborsteld. Daardoor komt de nerftekening van het eikenhout hier prachtig tot uit. Voor de ontwerpers van dit kantoor was de enorme gebruiksvriendelijkheid van de pinogrī een belangrijk argument. Het parket is immers afgewerkt met een matte vernis. Concreet betekent dat dat het parket na plaatsing nauwelijks nog onderhoud vergt. Je kan het makkelijk reinigen met een lichtvochtig doek en de milde parketreiniger. Door af en toe ook de matte parketpolish van Lelénio aan te brengen, maak je hem extra slijtvast en bestand tegen vuil en vlekken. Op de website kom je nog meer te weten over deze vloeren en de bijhorende accessoires. Ziezo, hopelijk heeft deze video je geïnspireerd bij de keuze van jouw parket. Geniet van je Laleño vloer.